Bienvenue à Outernaut, une commune verdoyante à deux pas du splendide domaine naturel de Liermann, dans la province d'Anvers. Les habitants de la campine sont reconnus pour leur accueil et le cœur qu'ils mettent à l'ouvrage, à l'image des producteurs qui produisent les tomates Dunberg Delis, très appréciées chez Deleuze. Nous avons rendu visite à Tom, la serre dans laquelle sont développées les nouvelles variétés de tomates. Hans et Karine partagent leur passion pour la tomate depuis plus de 30 ans. De beste reclame die wij kunnen geven is mensen laten proeven van tomaten recht van de struik in onze serre. Sinds 2014 zijn we met een groep van vier ondernemers Perk Delis begonnen. Ons bedrijf Benteltom wordt geleid door mijn vrouw en ikzelf. Het leukste aan mijn beroep is alle dagen met de natuur bezig zijn. En wij staan alle dagen met plezier op om naar onze tomaten te kunnen gaan. Als ik rondloop in mijn serre is mijn droom aan het lopen. Dans la serre Belton Tom, on suit attentivement chaque étape de la croissance des tomates et on crée les conditions idéales pour proposer des fruits sains, généreux et riches en goût. Belton Tom cultive en exclusivité pour Deleuze un vaste assortiment des tomates cerises de toutes les couleurs, des tomates noires yum ou encore les magnifiques tomates d'antan. bonne tomate doit être une tomate, quand vous à manger, que le sap sur er zijn zes dingen heel belangrijk. Dat is ten eerste smaak, ten tweede smaak, ten derde smaak, ten vierde de uitstraling, ten vijfde de teelbaarheid en ten zesde de productie. Sinds de samenwerking met Deleuze is mijn visie op de tomatenteelt verscherpt. Dat wil zeggen dat we bevestigd zijn in de keuzes die wij gemaakt hadden om voor smaak te gaan, dat dat geapprecieerd wordt. Het moeilijke aan het telen van tomaten is dat elke tomatenplant anders in elkaar zit. Eigenlijk, elk ras heeft een beetje zijn handleiding. Anne en Karin investeren constant in de solutions ecoresponsables. Wij recupereren ook het regenwater van de daken. Heel het watergeefsysteem is een volledig gesloten systeem waar eigenlijk geen liter weggegooid wordt. Wij zijn op ons bedrijf ook heel veel bezig met het integreren van biologische bestrijding. Alle schadelijke insecten proberen wij zoveel mogelijk te bestrijden met nuttige insecten. Ook de hommels is een heel mooi verhaal. Toen wij in 1987 gestart zijn, moesten wij om 10 uur al ons werk stilleggen en moesten wij onze tomaatjes gaan trillen. De tomaat is geen zelfbestuiver. Nu moet ik zeggen, sinds dat we die hommels hebben... Gebeurt de bestuiving veel beter. Tomaten mogen absoluut niet gekoeld worden. legt ze in de keuken of legt ze in een berging, maar nooit in de friegel, nooit. Als wij op restaurant gaan en er staat tomaatgarnaal op het menu, dan is de verleiding altijd heel groot om tomaatgarnaal te nemen. Ces petites merveilles de toutes les couleurs, se déguste telle quelle. L'aïum est un vrai bonheur pour les papilles. Et la tomate d'antan transforme toutes vos salades en véritable festin. Surfez sur Delez.be pour plus d'infos.